Dus daar ben ik dan nu gekomen. Hoe zit de Partij van de Arbeid erin? De netwerkgroep, die hebben we opgericht in de Partij van de Arbeid. Met eigenlijk uh, door de motie van Hans-Lindeijnen. Hij is hier ook, in 2018. Die motie die luidde: Red de Partij van de Arbeid, kies voor een basisinkomen. Daarom hebben wij. Dank wel. Daarom hebben wij die, uh, die uh, netwerkgroep opgericht en we hebben een projectgroep gevormd en die projectgroep heeft aanbevelingen gedaan naar de verkiezingsprogramma commissie van Partij van de Arbeid de conclusie die is ingediend voor nu daar ben ik wel teleurgesteld over want het basisinkomen wordt nog niet helemaal als een betaalbare, breed aanvaarde manier te zien om staatszekerheid te garanderen maar er staan ook heel veel voordelen in dat rapport en die zijn aan de verkiezingsprogrammacommissie meegegeven. En de voordelen die zijn, is al genoemd. Emancipatie, zelfontplooiing vanuit gelijkwaardigheid. En ook om mensen, is heel belangrijk, eigen regie te geven. Dat wordt zeker ook de Partij van de Arbeid onderkend. Het ingewikkelde toeslagensysteem en allerlei sociale regelingen, die kunnen op de schot die kunnen we vervangen. Bureaucratie, toetsing, controle, nou, daar hebben we de buik van vol.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 Dat is dan liefst één derde hoger dan nu onze armzalige bijstand. Individualiseer die bijstand ook. En schrap die kostenstekensnormen. En laat mensen die bijstand ook bijverdienen. Sorry. Herwaardeer sociale uh, werkvoorziening. Garandeer beschut werk. En uh, laat nieuwe instroom ook toe bij die sociale leerwerkbedrijven. En, en, Spreek met de participatiewet. Voorkom uitrichtloze schulden. Zet in op preventie, educatie, vroegsignalering en pak het verdienmodel. Nog, nog twee. Ik denk hele goede adviezen aan de Partij van de Arbeid en stappen op weg naar het basisinkomen. Verklein de kloof tussen minimumloon en loonontwikkeling.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 Introduceer ook graag een heffingskorting voor lage inkomens om werkende mensen aan een fatsoenlijk inkomen te helpen. Allemaal overeenkomstig ook die grondwet van ons. Dit kunnen eerste stappen zijn naar een toekomstig basisinkomen. Het basisinkomen is voor het PvdA op langere termijn een interessant concept om ruim water te geven aan onze waarden: vrijheid, emancipatie en autonomie voor ieder individu.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 Wij willen gewoon daarbij zijn en we willen onze punten naar voren brengen. Um, maar het is wel van belang dat een partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt dat die het in zijn, in zijn verkiezingsprogramma staat. Daarom moeten wij de komende, we hebben nog twee maanden de tijd om amendementen in te dienen. Ja, en Bert uh, uh, zei het al namens de partij van de arbeid, maar ik zeg het namens D66, als iedereen die hier staat nu lid wordt, en dan mag hij meestemmen, we hebben een hele directe vorm van democratie. Dan kun je nu meestemmen over het amendement komen waarin je gewoon staat dat wij het komen willen. Maar moet je wel nu snel, uh, snel lid worden als je dat nog niet, uh, niet kunt. Dan wil uh, dan, uh, ik, uh, ik afsluiten met, uh, met het volgende. Uh, zoals ik al zei, laat, uh, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik denk dat dit motto.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 Dankjewel, um, Emiel. Uh, Inmiddels is uh, Robin H.B. alias, alias Bruisje, gearriveerd van de Extinction Rebellion. Uh, graag een applaus voor uh, uh, Hallo allemaal. Uh, ik ben een beetje les binnen aan het invallen voor iemand anders. Dus het is een beetje half geïmproviseerd. Ik hoop dat dat oké okay is.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 Uh, en uh, mochten jullie nog verder geïnteresseerd zijn in wat wij doen, hierachter hebben wij een kamp opgezet waar allemaal activiteiten zijn: flyers, informatie. Uh, dus uh, voel je ook welkom om wat meer te leren over onze beweging. Dat was het. <applaus> Dankjewel Bruis. Ja, en dat uh, de milieubeweging en de basiskomenbewegingen hand in hand gaan, uh, blijkt uh, uh, lijkt ook uit uh, dat Extinction Rebellion ook uh, sprekers dus uit de basiskomenbeweging heeft uitgenodigd om vanavond te, te spreken. Um, dan gaan we door naar een uh, nieuwe partij, de basis. Uh, mag ik uitnodigen Dennis Rosenbouw. We staan maar zo, opbeten. Hartelijk dank dat je hier maar spreken. fijn. Uh, het is fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het basisinkomen. Uh, het, is voor het, basisinkomen. Uh, het is ook prachtig om te zien dat er zoveel politieke partijen zijn die zich inzetten voor een vorm, voor een vorm van het basisinkomen. Een vorm van het basisinkomen, dat maakt echt niet het verschil.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 Al deze zaken worden niet ondervangen door een basisinkomen Maar wel denk ik door een visie. Een visie als terug naar de basis. Om deze visie neer te zetten willen wij graag meedoen aan de verkiezingen. En daarvoor hebben ook jullie hulp voor nodig. Er zijn al wat vragen of er leden misschien zich willen aansluiten bij andere partijen. Sluit je ook zeker aan bij ons. Zo kunnen we namelijk samen van het basisinkomen een basisbegrip maken in Nederland. Hartelijk dank. De basis. De basis. Nou, de beste tip is dus word dit lid van alle partijen en uh, maak je helemaal gek met al die amendementen, zodat het gewoon in die partij van Ramas komt. Uh, dat is op nationaal niveau. Op uh, Europees niveau uh, start er uh, volgende week een Europees...